Moeten gerechten informatie over civiele procedures verstrekken aan anderen dan partijen? En zo ja, om welke informatie gaat het dan? Deze vragen staan centraal in de uitspraak die ik deze week bespreek. In deze uitspraak maakt de Hoge Raad een afweging tussen enerzijds het beginsel van openbaarheid van rechtspraak en anderzijds het recht op bescherming van persoonsgegevens. Beide zijn fundamenteel. Openbaarheid beschermt partijen tegen een geheime rechtsgang zonder publieke controle. Openbaarheid kan ook bijdragen aan het vertrouwen in de rechtspraak. Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en daarmee eveneens van fundamenteel belang. Het recht is uitgewerkt in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG bepaalt dat een inbreuk evenredig moet zijn in verhouding tot het daarmee te dienen doel. Dit doel moet niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze kunnen worden bereikt. Tegen deze achtergrond formuleert de Hoge Raad een aantal uitgangspunten. Voor openbare zittingen geldt als hoofdregel dat de gerechten aan een ieder die daarom verzoekt, tijdig informatie moeten verschaffen over de plaats en het tijdstip van die zittingen. Ook rechtelijke uitspraken zijn openbaar en kunnen door iedereen in geanonimiseerde vorm, worden opgevraagd. Hoe zit het met de overige informatie over aanhangige procedures? In de praktijk is de toegang tot die informatie volgens de Hoge Raad te beperkt. De gerechten moeten daarom gaan zorgen voor actuele overzichten van de aanhangige procedures. Het moet ook mogelijk zijn om na te vragen of een procedure tussen bepaalde partijen aanhangig is en wat de stand van zaken in die procedure is. Op al deze uitgangspunten zijn uitzonderingen mogelijk derden hebben geen recht op informatie als zwaarwegende belangen van partijen of van anderen zich daartegen verzetten. Bovendien moeten de gerechten zich, zoals gezegd, houden aan de AVG. In de praktijk moet dit nader worden vormgegeven. De Hoge Raad roept de gerechten op om hiervoor een landelijke, uniforme regeling te treffen.